Ik wou gewoon helemaal niet meer naar school gaan. We hebben zo voor een oplossing gezocht en dan ben ik hier terecht gekomen. En die had niet echt iets met school te maken, dus ik wou dat wel een kans geven, dat is wel goed gelopen. In het begin was Maxime um, kwaad op heel de maatschappij. Hij was eigenlijk kwaad op alles. En dat uh, resulteerde in een gedrag mm, dat eigenlijk in de school niet meer te hanteren was. Um, maar daarnaast zagen we naast iemand die heel kwaad was, ook iemand die heel bang was. We gaan nu de tenten, de serre openzetten om wat te verluchten. Um, vaak zijn jongeren school moe. en alleen al zien bij de schoolbank en de leerkracht die vooraan aan het bord staat. Ja, dat geeft al een negatief, negatieve perceptie. En dan is zo'n time-out project heel goed om eens wat uh, rustiger te worden en eens wat te bezinnen. Als plaatsvervangend uh, idee om naar school te gaan. Maar je ziet toch wel, we zijn goed vertrokken hè, Maxime? Mm -hmm. mm. Ja, al in het begin is moeilijk natuurlijk, maar dat, dat liep wel los hier. In het begin is dat natuurlijk een beetje moeilijk, maar dat was veel leuker dan school. Ja. Maar als hij um, hier een hele tijdje was en um, hij kwam in het begin wat, wat losser en hij, kwam, hij voelde zich hier thuis, en dan zag je hem eigenlijk wel groeien in zelfvertrouwen. Ik denk dat er op veel scholen heel veel leerkrachten staan die met hart en ziel um, dat trachten over te brengen op hun studenten, op hun leerlingen, maar um, als je met 20 of met 15 in een klas zit, ja. Ze verdienen allemaal aandacht en hier is het vaak één-op-één-situatie. Een -een dus het is hier wel veel makkelijker om dat sneller te bereiken dan in de school. Is die Rapsen en Tracteur al verkocht? Zet er nog? Ja. Dat straks stond er er, denk ik nog. Wij zijn eigenlijk gewoon opgevoed met het, vanuit uh, het idee dat iedereen een kans verdient in de maatschappij. En voor ons is inclusie is soms wel een rijkdom. Het is dus een manier om, om, naar de, om eens van een andere kant naar de maatschappij uit te zien. En ik denk dat dat een van de grootste um, betrachtingen is in een, op een zorgboerderij. Dat je van iemand die zorg nodig heeft, kunt evolueren naar iemand die zorg kan dragen. Dat is het... Uh, ik denk dat dat het, het mooiste is aan heel het uh, zorgboorderaar verhaal.